We hebben het de afgelopen les gehad over fenotype, milieu, genotype, overerving. En mijn vraag is nu eigenlijk direct: wat is dat genotype nou? Wat erft er over? Wat is hetgeen wat jij van je ouders hebt gekregen waardoor jij in je fenotype enigszins lijkt op je ouders? Het antwoord is DNA. DNA staat voor deoxyribonucleïnezuur. Die Z, dat is in het Engels een A voor acid. En DNA is in feite gewoon een heel lang draad van een molecuul. En die hele lange draden, je hebt er meerdere per cel, die zitten in alle celkernen in je lichaam. Elke celkern in je lichaam heeft al je DNA. En dat DNA, die moleculen, die langgerekte strengen van moleculen, die zitten eigenlijk opgerold in kleine in pakketjes. Die pakketjes, die noemen wij chromosomen. En die zitten omgewikkeld om een eiwitje, om een heleboel eiwitjes eigenlijk. En die eiwitjes, die noemen wij histonen. Zoals ik al zei, DNA. Heel lang molecuul. En als je dat DNA uitrolt en uitrolt, dan heb je uiteindelijk, zie het eruit, als twee strengen die om elkaar heen wentelen. Als een soort wenteltrap, misschien een wentelladder. De technische naam daarvan is dubbele helix. Een helix, dat is eigenlijk een spiraal. Een dubbele helix is dus twee spiralen die om elkaar heen gaan. En... Dat DNA, dat is niet zomaar een streng. Dat is een streng die bestaat uit telkens zichzelf herhalende stukjes. En die herhalende stukjes die noemen wij DNA-basen of stikstofbasen. En er zijn er vier van. Je hebt adenine, kort je af tot A. Timine, kort je af met T. Cytosine, kort je af met C. En guanine, dan kort je af met G. En die bazen, die zitten tegenover elkaar. Je had twee van die strengen. Aan elk van die strengen heb je een hele rij van, van die bazen. En de andere kant, die andere streng, die heeft daar bazen tegenover zitten. Dus dan heb je de hele tijd een trapje. En het is altijd specifiek zo... Dat tegenover een van die bazen kan maar één andere bazen. Tegenover adenine kan alleen maar timine. En andersom ook. Tegenover timine kan alleen maar adenine. En zo vormen ook cytosine en guanine gezamenlijk een paar. En één zo'n paar, dus een baas aan de ene kant en een base aan de andere kant, dat noemen we een bazenpaar. Nou, en wat is er nou zo belangrijk aan die bazen? Dat is dat die bazen in zo'n streng op een bepaalde volgorde staan. En die kunnen op een heleboel verschillende volgorde staan. Zoals een woord, zoals de betekenis van een woord wordt bepaald door de volgorde waarin de letters zijn geschreven. Zo kun je ook bedenken dat twee verschillende van die lange DNA-strengen, dat als die andere bazenvolgorde hebben, andere volgorde van, van die letters, dat dat ook een andere betekenis kan hebben. Hè? Een slagader is niet hetzelfde als het woord gelaarst. En dus een basisvolgorde van adenine, timine, cytosine, guanine, adenine, guanine, adenine, cytosine, is niet hetzelfde als een basisvolgorde van Timine, adenine, guanine, cytosine, guanine, adenine, adenine, adenine. Ademine. En wat uiteindelijk die code zegt, die volgorde. Die volgorde die geeft een instructie aan je cellen. En die code, die die basisvolgorde. Dat is eigenlijk je genotype. In de meest pure vorm is het gewoon een volgorde aan bazen. En we hebben al geleerd van vorige keer: een genotype heeft invloed op een fenotype. Dus de volgorde waarin die bazen te vinden zijn, geeft betekenis en maakt een genotype en maakt dus een ander fenotype. Maar hoe werkt dat dan? Hoe leidt DNA nou tot een ander fenotype? Zoals ik al zei, DNA dat zit in de celkern. Het kun je zien als een soort bibliotheek. In je celkern heb je een heleboel DNA, en in dat DNA zit een heleboel informatie. En Zoals je wel weet, bibliotheken die willen niet dat je de hele bibliotheek mee naar buiten neemt. Je zou kunnen zeggen, het zit allemaal vast. DNA kan niet de celkern uit, maar bevat wel al die informatie. Maar we moeten dat, die informatie moeten we wel de celkern uitkrijgen, op de een of andere manier. Want er moet buiten de celkern iets mee gebeuren, dat gaan we zo vertellen. Dus wat er gebeurt, is dat wij kleine kopietjes maken. En die kleine kopietjes, die kun je veel makkelijker meenemen de bibliotheek uit. Kunnen we veel makkelijker de bibliotheek mee uitnemen dan dat we proberen een heel groot deel van die bibliotheek in één keer mee te nemen. We pakken eigenlijk alleen hetgene wat we op een bepaald moment nodig hebben. En zo'n kopietje, dat noemen wij RNA. Een RNA, dat staat voor ribonucleïnezuur, ook weer A voor Engels Acid. Dat kan die celkern wel uit. En wat gebeurt er nou met dat RNA? Dat RNA dat gaat naar het cytoplasma. En in het cytoplasma, dat weten jullie misschien nog wel, daar zitten hele kleine, je zou het kleine organellen kunnen noemen. Niet iedereen is erover eens of het, het organellen zijn. Maar in elk geval, het zijn eiwitten, ribosomen. En die ribosomen, die lezen dat RNA... Die lezen die informatie die in RNA zit. En die vertalen dat naar een eiwit. En wat is nou een eiwit? Een eiwit is simpel gezegd een ingewikkeld molecuul dat dingen kan doen. Bijvoorbeeld een eiwit, uh, bijvoorbeeld we hebben het al gehad over antistoffen. Antistoffen dat zijn eiwitten. Uh, je kunt ook denken aan, gaan we zo meteen zien receptoren je kunt denken aan dingen die helpen bij verbranding je kunt denken aan eiwitten die kleuren maken die pigmenten maken zodat ze bijvoorbeeld kunnen beïnvloeden wat de kleur van je huid is of de kleur van je haar eiwitten doen alles en eiwitten beïnvloeden de functie van de cel hoe de cel werkt nou een stukje DNA, één stukje DNA dat voor één eiwit codeert, dat noemen wij een gen. Dus als we het hebben over genen, dan hebben wij het over stukjes DNA die coderen, dus waar betekenis in zit, instructies voor één, voor één eiwit. Dat is ook waarom je RNA... Maar omdat kleine stukjes zijn, kleine kopietjes van kleine delen van DNA, Het zijn kopietjes van één zo'n gen. En uiteindelijk, doordat dat eiwit wordt gemaakt, verandert de functie van de cel. Het is misschien een beetje een vaag verhaal, maar ik ga even met jullie door een voorbeeldje heen. Laten we voor dit voorbeeld even kijken naar koriander. Ik heb inmiddels mijn koriander opgegeten, dus ik kan jullie niet nog een keer het bizarre leuke effect laten zien van koriander. Maar jullie weten nog wel van vorige keer, koriander wordt door sommige mensen heel lekker gevonden, zoals ik, en door sommige mensen heel vies. Nou, hoe komt dat nou? Dat komt omdat in koriander er zitten bepaalde smaakstoffen. En die smaakstoffen, dat zijn bepaalde vormen van aldehyden. Wat aldehyden precies zijn, dat maakt niet zoveel uit. Maar wat we wel moeten zeggen, is dat, in, dat die aldehyden die kunnen worden geroken. En he, jullie weten nog wel van hoofdstuk 7, als je dingen proeft, dan is dat voornamelijk, is dat dingen die je van binnen ruikt, die de smaak bepalen. In je neus, daar zitten geurreceptoren. En die geurreceptoren, dat zijn ook eigenlijk eiwitten. Dat zijn eiwitten met een bepaalde vorm. En zo'n eiwit kan een geurstof herkennen. Nou, als dit eiwit gevoelig is, als dit eiwit ontzettend gevoelig is en gevoelig is voor precies de goede stof, dan blijkt koriander heel erg een zeepsmaak te hebben. Maar bij veel mensen. Is die geurreceptor niet zo gevoelig voor die specifieke stof? En als die receptor die stof niet opmerkt, dan vinden we het prima. En dan proeven we geen zeep. Hoe weten we nou, of hoe komt het nou dat bij sommige mensen die geurreceptor wel al de hyde kan proeven en sommige, bij sommige mensen dat die de stoffen niet kunnen proeven, dat hangt weer af van de, van de basenvolgorde, Die volgorde van die letters. Want we zeiden al, die letters, DNA, dat geeft instructie om bepaalde eiwitten op een bepaalde manier te maken. Nou, ik heb hier als voorbeeld, heb ik even genomen. Hier hebben we een voorbeeld van een dubbele dna string je ziet ook, hè, dit zijn telkens die bazenparen die bij elkaar passen. Een nou, van die strengen wordt afgelezen. Eén van die strengen wordt afgelezen en dat wordt uiteindelijk... Hè, eerst, heb je hier, uh, gaat, eerst wordt het RNA en dan RNA wordt het RNA afgelezen door een ribosoom En een ribosoom dat maakt een eiwit. En in dit geval maakt dat een geurreceptor. En die geurreceptor die heeft een bepaalde vorm. Die heeft een bepaalde vorm... En die vorm die zorgt ervoor dat zo'n geurstof er net wel of net niet in past. Bij de mensen bij wie koriander naar zeep smaakt, is die geurreceptor precies zo gevormd dat die ene stof, die ene geurstof in koriander, er precies op past. Met andere woorden, in deze, bij deze mensen met dit specifieke met deze specifieke DNA volgorde, basisvolgorde, daar smaak koriander naar zeep. Echter, zijn er zijn ook een heleboel mensen die net een andere basisvolgorde hebben. Zelfs als er maar één letter anders is. Dus ik heb hier in plaats van een T heb ik even een C neergezet. Dat kan. Dan kan het zo zijn dat zo'n geurreceptor volledig anders gevormd is, of net anders gevormd, en dat daardoor die geurstof net niet meer past. En dan smaakt koriander smaak niet meer naar zeep. Dus op die manier kan een net andere variant van DNA kan leiden tot een heel ander fenotype. Nou, dan wil ik als het laatste nog even hebben over genen op chromosoom. Elke celkern, ik had het al even gezegd, hè, elke celkern heeft al je DNA. En bij mensen zit al het DNA zit verpakt in die chromosomen en dat zijn 46 chromosomen. Maar dat zijn niet zomaar 46 chromosomen. Dat zijn 23 chromosomen paren. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat je hebt 23 chromosomen van je moeder en 23 chromosomen van je vader. En elk van, die, en elk van die chromosomenparen bestaat uit twee wat we noemen homologe chromosomen. Dat is een heleboel O's. Homologe chromosomen. En wat betekent dat? Dat zijn chromosomen die dezelfde genen bevatten. Hè? Maar waarom heb je dan twee van elke nodig? Nou, dat kan nuttig zijn dat kan ook bijzonder zijn omdat er mogelijk andere allelen op de plaats van het gen zit nou, moet ik eventjes kort uitleggen wat een allel is een gen is een stuk dna dat codeert voor een bepaald eiwit maar zoals we al hadden gezien kun je meerdere varianten van hetzelfde eiwit hebben bijvoorbeeld als we weer even kijken naar die geurreceptor. Die geurreceptor die kan of zo gevormd zijn dat hij net dat ene molecuul wel kan opvangen, of net zo gevormd zijn dat hij dat net niet kan opvangen. Nog steeds zullen we dat hetzelfde gen noemen, maar het zijn twee variaties van dat gen. En die twee variaties die noemen wij twee verschillende allelen van die geurreceptor gen, van dat geurreceptor gen. En die allelen die zitten dus op dezelfde plek bij het bij, op één chromosoompaar van je moeder en van je vader. Stel bijvoorbeeld: dit is het stukje DNA op, het, op de chromosoom waar het gen zat voor die ene geurreceptor. Dan zit dat bij het andere chromosoom van het chromosoompaar zit dat op precies dezelfde plek. Ongeveer dezelfde plek. Alleen kan het dus zijn dat dit een net ander allel is dan deze. En dus een net andere functie heeft. Nou, wat dat precies kan betekenen voor overerving: dat je twee van die chromosomen hebt in elk twee homologe chromosomen, in elk chromosomenpaar, daar gaan we volgende les op in. Hoe het precies werkt. Dat je één chromosoom van je moeder kan krijgen, per chromosoompaar, één van je vader. En wat voor effect dat heeft op, um, ja, op je functie in totaal. Dit was hem volgens mij voor de, voor de les. Ik wens jullie heel veel succes.